Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over de examenopgave. Dat kost energie en dan met name de moeilijke vragen. Het komt uit tijdvak 1 van het examen van 2019. Het is opgave 5. En het sluit aan bij domein D markt en domein E ruilen over de tijd. Nou, laten we even naar de moeilijke vragen gaan kijken. En daarna ga ik er dieper op in. De eerste die ik wil bespreken is vraag 21. Bereken het rentebedrag voor de iSmart 6S dat Alex over de contractperiode van 3 jaar moet betalen. Het gaat erom dat je de kosten bij drie jaar vaste tarieven moet vergelijken met de kosten als je die iSmart 6S erbij neemt. En het is best moeilijk om te achterhalen waar je nou die rentekosten uit moet halen. Later leg ik dat verder uit, maar je moet in ieder geval kijken naar die vaste leveringskosten. De andere vraag die ik bespreek is vraag 22. Stijgt de komende jaren de prijs van stroom of die van gas volgens de verwachting van de leverancier? En hierbij moet je kijken naar uh, wat je betaalt als je de prijzen drie jaar vastzet. En als je gebruik maakt van variabele tarieven die dus wisselen in de tijd. En aan de hand daarvan, en dit is echt een inzichtvraag kan je afleiden of de leverancier verwacht of de prijzen gaan stijgen of dalen. En waar dus de prijsstijging zit, bij stroom of bij gas, kom ik later nog op terug. Dan vraag 23, dat gaat over um, de marktvorm, oligopolie. Uh, en dan is het heel belangrijk dat je de basiskennis weet over de marktvormen. En met name dus over de oligopolie, want je hebt namelijk een homogene en een heterogene oligopolie. En je moet de kenmerken van die marktvormen kennen. Uh, 21. Eerst even de introductie. Alex Veenstra wil een energiecontract voor zowel stroom als gas afsluiten bij energieleverancier gas. Ziebron 1. Zijn geschatte jaarlijkse energieverbruik voor de twee producten bedraagt: stroom 4400 kWh, gas uh, ruim 5, uh, 2300 uh, kubieke meter gas. Alex wil een contract met vaste tarieven voor de komende drie jaar. Als cadeau kiest hij de iSmart 6S. Alex was sowieso van plan deze smartphone aan te schaffen voor 550 euro. En dat is nu niet meer nodig. Vraag 21. En daarbij moeten we bron 1 uh, gebruiken. Uh, bereken het rentebedrag voor de iSmart 6S dat Alex over de contractperiode van 3 jaar moet betalen. Nou, we eens kijken. In bron 1. Wat zien we daar staan? Um, als Alex uh, een contract afsluit zonder cadeau en zonder vast tarief, dan, um, uh, of uh, als Alex een contract afsluit voor drie jaar met een vast tarief, dan is hij dit kwijt voor stroom en dit kwijt voor gas. En dan is hij per maand, per product, 7 euro kwijt. Dus 14 euro, want het gaat hier om het product stroom. Dat is één product en het product gras. Dus hij neemt twee, niet gras maar gas, hij neemt twee producten af. Hij gaat eh, voor niet alleen het vaste contract, maar ook voor de iSmart 6S. Dan valt op dat gewoon de prijs per kilowattuur gewoon hetzelfde is als zonder die iSmart 6S. Bij gas is dat hetzelfde, dus daar zit het verschil niet in. Maar wat je aan vast, vaste leveringskosten per product betaalt, gaat wel omhoog. Met in totaal van 7 euro naar 15,50 met 8,50 per product. En hij neemt twee producten af. Dus in totaal is hij per maand 2 keer 8,50 extra kwijt. Hij sluit het af voor 3 jaar. Dat is 36 maanden. 3 keer 12, 36. Dus we doen 36 keer 8,50 keer 2. En dan weten we wat hij kwijt is extra voor die iSmart 6S. Nou, Als we dan kijken, dan zien we dat hij in totaal 612 euro extra kwijt is. De winkelprijs van die telefoon was 550 euro. Dus hij betaalt eigenlijk 62 euro extra. En dat is dus de rente die Alex betaalt doordat hij die iSmart, zeg maar, als cadeau kiest en er de komende drie jaar voor betaalt. Dus dat is het antwoord op deze vraag. Goed kijken dat het dus per product is, hè, die vaste kosten. Gaan we naar 22. Stijgt de komende jaren de prijs van stroom of van gas volgens de verwachting van de leverancier Energas? Maak een keuze en licht deze toe. En Bij deze vraag moeten we dus ook bron 1 gebruiken. Dus uh, de komende jaren in de toekomst stijgt de prijs van stroom of van gas. Nou, laten we kijken. Um, wat is er te zien? Ik neem even een andere kleur. Als we zeg maar, een, geen vast contract afsluiten, dan zijn we voor, op dit moment voor stroom uh, 21 cent kwijtruim en voor gas 57 cent. Wat zien we als we een vast, vast contract afsluiten voor stroom? Dan zijn we... Minder kwijt dan dat we nu betalen. Dus de komende drie jaar betalen we dan minder. Dus bij stroom gaat de energieleverancier uit van een daling van de prijs. Want anders zou die voor drie jaar vast het nooit voor goedkoper aanbieden dan wat het nu kost. Hij verwacht dus voor stroom een daling van de prijs. Kijken we naar gas, dan zien we dat gas op dit moment 67 cent kost. En bij een vast contract voor drie jaar betalen we vast... 59 cent, dus dat betekent dat hij verwacht dat de prijs van gas de komende drie jaar stijgt, want anders zou die vaste prijs niet hoger liggen. Dus bij gas verwacht hij een prijsstijging en dan kan je zeggen, omdat dus wat je nu betaalt en wat je zeg maar, vast betaalt voor de komende drie jaar, de prijs voor vast ligt hoger en dat doet hij alleen maar als de leverancier verwacht dat die gasprijs gaat stijgen. Dus om dat te bepalen moet je kijken naar wat betaal je nu en wat betaal je als je die vaste prijs betaalt. Dus dat is het antwoord op vraag 22. Gaan we naar vraag 23. We, zijn er vanuit, we gaan ervan uit dat Energas en Green Energy de enige aanbieders zijn. Ze opereren dus op een oligopolistische markt. Leg uit waarom Energas en Green Energy zich vooral met hun product en niet met hun prijs zullen proberen te onderscheiden. Nou, je kan je voorstellen als er twee aanbieders zijn en ze gaan met prijsstunten, bijvoorbeeld Green Energy de prijzen. Nou, wat zou jij dan doen als je de directeur bent van Edengas? Dan ga je natuurlijk ook je prijzen verlagen, want anders lopen jouw klanten over naar de concurrent. En zo krijg je een prijzenoorlog. En dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus om een prijzenoorlog te voorkomen, gaan ze dus niet concurreren op de prijs, maar gaan ze concurreren op het product. En dat is dus de reden om dat te doen. En dat gebeurt vaak in een oligopolistische markt, omdat anders vaak als je concurreert op de prijs en de aanbieders elkaar goed in de gaten houden, er meestal een prijzenoorlog ontstaat. Wil je nou even de uitleg over marktvormen terugkijken, dan raad ik je aan om de video op te zoeken op mijn YouTube kanaal of even deze QR-code te scannen. En je kan als je extra wil oefenen ook de opgave eigen huis als spaarvarken maken.